Hallo en welkom bij Pauls Model Trainstaf. Um, de laatste tijd is het erg rustig uh, op mijn uh, YouTube kanaal. Dat komt omdat ik uh, hier uh, mee bezig ben. Ik ben aan het proberen dit hele vlak in te richten en dat gaat, uh, dat gaat langzaam. Een um, paar dingen geprobeerd en weer afgebroken. Uh, het is veel uh, nieuw voor mij. En ik ben hier helemaal niet zo handig in als in het repareren van locomotieven en uh, wagons en zo. Uh, ik heb ook uh, al enige tijd geen nieuwe spullen meer aangeschaft. Ik heb ook niks te repareren eigenlijk. Uh, ben ik op het punt dat ik uh, vind dat mijn verzameling groot genoeg is. En uh, daarom ook dat ik meer met mijn baan bezig ben met de opbouw en de, het, het, het inrichten. Als ik hier nu... Uh, met veel vertrouwen mee bezig was, zou ik hier elke week wel een aflevering over kunnen maken. Maar ik denk dat ik deze hekjes nu al tien keer neer heb gezet. Waar ik veel mee bezig ben geweest is hier het hekwerk. En een soort van bonenrekje. Die kasinrichting, daar ben ik veel tijd mee bezig geweest. Hij is nog niet eens af, de kas. Ik gebruik koperdraad van oude Lima motoren voor, uh, voor mijn hekwerkje hier. En dit, deze tonnen, deze regentonnen, zijn uh, 3D print. En daarna geverfd en, uh, en vies gemaakt. Want dingen vies maken, dat kan ik wel. Uh, hier kun je nog goed zien dat dit uh, karton is. Uh, ik probeer dat uh, weg te werken. Hier is dat al een beetje gelukt. Ik heb hier nog wat kastjes staan en... Uh, en pupjes en wat boompjes. En die joekels van bomen ga ik ook nog wat mee doen. Ik ben met uh, gras bezig geweest en hekwerk. En uh, dit is grijs gekleurd zand. Hier zit iets blauws in wat er niet in hoort. En um, hier nog veel meer waar ik allemaal mee aan het rommelen ben. Want al dat wit op de baan, dat uh, vond ik maar niks. Maar dit is dus heel wat anders dan uh, de filmpjes die ik uh, al die tijd gemaakt heb. En uh, ik weet nog niet helemaal uh, wat ik hiermee uh, ga doen. Ik denk dat als ik wat dingen onder de knie heb, dat ik uh, daar wat meer van ga laten zien. Maar uh, tot die tijd is het uh, even bekijken. Misschien dat er nog wat leuks binnenkomt binnenkort aan... Uh, Aanspul, dat er ergens wat langskomt, maar ik, ik denk het eerlijk gezegd, uh, ik denk het niet, want uh, ik heb genoeg. En als ik zeg dat ik genoeg heb, het staat hier vol met dingen die uh, zelden op de baan staan. Dit uh, is een Roco, wat is dit? Ja, de, 100, uh, de 1008, postrijtuig, twee stoombloks, allemaal digitaal, dat wel. Hier een hele set aan oude Rocos. Nog niet allemaal digitaal. Uh, deze nog niet in mijn hoofd. Een oude sick. Ja, ik heb ook een nieuwe sick. Dus die oude die gaat er een keer uit. Maar uh, de straatsteden niet kwijt te raken. Uh, MDDM 1600. 1600. Uh, 22, 2300 Luc middel en dan staat hier nog een heleboel aan ja, verschillende doosjes, hierachter staan twee Fleisman dozen met Zijn dat Fleischmann dozen? Dat zijn volgens mij Fleischmann dozen Met een uh, uh, 64, mat 64 en een sprinter erin En uh, er staan hier nog twee kasten Die zit helemaal vol, die zit vol en daarbovenop staat nog veel meer achter de 3D-printer. Dus ik denk dat het wel uh, even goed is zo. En uh, ja, omdat ik dus uh, met die baan zo druk bezig ben. Uh, het, het, het werkt ook niet nu. Uh, ik weet dat ik wat elektrische problemen heb hier. Daar moet ik ook nog wat mee doen. Wissels werken op dit moment niet. Uh, ja. Het duurt allemaal lang. Dus... Uh, wat minder uh, filmpjes en uh, wat meer voor mij uh, om, te, om te leren en uh, leren gaat langzaam. Dus uh, bedankt voor het kijken en hopelijk binnenkort met wat meer.